Bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle. Hé hey Niels! hey Sven! Een mooie fiets bij je. Ja, dankjewel, jij ook. Ja, dankjewel. Elektrisch of niet? Ja, ik hoef bijna niet te trappen. Ja, die van mij ook. Hoe kom ja. je eraan? Ik heb hem bij Van Helden vandaan. Oh, ho, ho, eens even. Ik heb hem ook bij Van Helden vandaan. Serieus? Ja, ik heb duizend Balpen Shine besteld, inclusieve ja. gravering. Ik kreeg gewoon een gaten fiets bij. Jij ja. dan? Ik kreeg hem bij de Balpen Hero, 2500 stuks. Oh ja. Inclusief een eenkleurige bedrukking. Ik kreeg er ook zomaar een fiets bij. Nou, hartstikke mooi, maar wat raar. Zullen we het even verder uit gaan pluizen? Wat gaan we doen? Nou, we hebben het dus eventjes helemaal voor jullie uitgezocht en het klopte inderdaad. Bij een ordertje uh, gegraffeerde Balpen Shine 1000 uh, stuks of 2500 bedrukte Balpen Hero krijg je inderdaad een gratis fiets. Daarin heb je keuze uit drie fietsen en twee modellen. Het eerste model is de Touring. Deze is verkrijgbaar in het antraciet. De Voltage, en deze is in twee uitvoeringen, zowel de mooie zwarte versie als de mooie witte versie. Deze heeft zelfs een mooi rekje voorop. Wil jij nou ook een te gekke e-bike? Ga dan zeker naar onze website www.vanhelder.nl en bekijk de voorwaarden. Ja, de keuze is aan jou, maar weet er snel bij, want op is helemaal op. Op is op.